En ik wilde heel graag uh, Wim het, uh, het woord geven om ons mee te nemen in het project. Uh, gebruik van meetdata voor prognoses. Een project dat al wat langer loopt en een mooie inzichten heeft opgeleverd. Ja, dankjewel uh, Maarten. Uh, allemaal uh, een goede morgen hier in, in Amersfoort en uh, in de rest van Nederland. <laughs> uh, ja, ik, uh, ik wil graag uh, uh, wat vertellen over uh, gebruik metadata en prognoses. We... Ja. Uh, allereerst wil ik uh, de projectgroep uh, even uh, voorstellen. Uh, want als, we praten over, als ik praat over wij, dan uh, zijn het deze mensen. Die uh, hebben in de projectgroep gezeten en we hebben, deze projectgroep is ontstaan doordat uh, we hebben destijds een enquête uitgevoerd over alle waterschappen en een aantal van die waterschappen hebben uh, aangegeven dat zij ook bezig waren met, met gebruik met meetdata en op basis daarvan hebben we nou ja, een uh, mooie selectie gemaakt voor waterschappen uh, door heel Nederland. Hoe ver staan we ermee? Ja. Uh, ten eerste wil ik uh, straks uh, aangeven over uh, de projectomschrijving, wat houdt dat in? Uh, de meetmethodes, uh, vooral over de opbouw van de meetmethode, wil, uh, wil ik graag een uitleg over geven. Uh, daarna uh, uh, welke standaard willen wij eigenlijk voorstellen en tenslotte van uh, wat gaan we hiermee doen. Ja, van wat, wat doen we hierna? Ja, afvalwaterprognoses. Afvalwaterprognoses wil dat de woord wil nog wel eens uh, misstand, misverstand opleveren. Uh, wij gaan, uh, je hebt afvalwaterprognoses voor de, voor de heden en de toekomst. Je, je kijkt in het, uh, wat moeten je nu doen? Wat moet de gemalen nu doen en uh, de zuivering en wat moet je in het toekomst doen en wij uh, gebruiken meta is natuurlijk voor uh, wat hij nu moet doen. En die getallen die zijn opgebouwd uh, of die uh, die prognoses zijn opgebouwd uit uh, kentgetallen, theorie uh, en uh, m, uh, daarom is het uh, goed om eens uh, te kijken van ja, hoe, is het, uh, hoe werkt dit eigenlijk in de praktijk? Kunnen we dat, uh, ja? Of een check kunnen we daarmee uh, uitvoeren? Even terug, uh, ja, want wat was eigenlijk de doelstelling? De doelstelling is uh, voor onze projectgroep is kennis uitwisselen en onderbouwen de eenduidige meetmethode voor verbeteren van prognoses. Dat, dat, die term uh, die komt uit de projectopdracht uh, en uh, we zouden dan drie onderdelen zouden we daar uitlichten en dat is dan de maximale pompcapaciteit. De gemeente, de gemeente droog weer afvoer en dan zullen we nog kijken van ja, buiten dat uh, hebben we daar nog uh, andere toepassingen, uh, simpele toepassingen die we kunnen uitvoeren. Maar ik wil eerst, uh, wij hebben tot nu toe hebben we ons eerst nog uh, uh, uh, gefocust op de maximale pompcapaciteit en daar wil ik vandaag over hebben. Uh, want... Uh, wat is dan die maximale gemeentepompcapaciteit? Uh, uh, Afwaterprognoses bestaan uit, uh, uit afspraken afspraken tussen de gemeente uh, en het waterschap. En uh, dan is de vraag van pompen we uh, te weinig of pompen we te veel? Of zitten we juist net goed? Uh, en als we praten over pompen, dan praten we over het overnamepunt. Uh, en dan is het, uh, en dan, uh, onze vraag was dan van, ja, hoe maken we een toetsing waarbij dus uh, inzichtelijk wordt uh, een vergelijking tussen de theorie en de praktijk. En hoe moet je die praktijk dan uh, bepalen? Ja, de biedmetingen van gemalen. Uh, wij kwamen erachter dat... Dat je op verschillende manieren kun je dat inzichtelijk maken. Uh, en uh, ja, dat heeft dus uh, uh, best wel wat discussie opgeleverd binnen de groep van ja, wat, uh, wat is nu wijsheid om toe te passen. Het gaat dus eigenlijk om de meetmethode. Uh, en, en, ja, iedereen deed het op zijn eigen manier. En, en Het was juist net de wens van de kop om uh, het te gaan uh, standaardiseren. Maar hoe zou je dat dan? Kunnen, hoe zou je dat kunnen uitvoeren. Want welke uitgangspunten ga je dan hanteren? Welke voor- en nadelen ga je dan komen boven water? En welke beslissingen neem je daarin? Wat kun je ermee? En hoe moeten we dat dan inzichtelijk maken? Welke getallen wil je juist net zien? Nou, de, uit, de uitgangspunten die wij als, als werkgroep uh, hebben geformuleerd, hebben we gezegd, maar het moet in elk geval simpel en robuust zijn. We moeten, uh, want het moet uh, toegankelijk zijn voor alle waterschappen uh, en, uh, en, uh, en makkelijk te gebruiken zijn. Het moet, we gaan ervan uit dat er, uh, de metingen die worden uitgevoerd, dat dat hoogfrequente metingen zijn. En dus die zijn dan ook uh, gelijk beschikbaar daarvoor. Uh, uh, en we streven erbij om, om het aantal meetomstellingen die nodig zijn voor die, uh, uh, voor die toetsing, dat dat zo, nou, zo min mogelijk wordt. Uh, en ja, we moeten toch eigenlijk proberen om het te proberen. Uh, het, nou, de tool, het zou mooi zijn of je dat geautomatiseerd kan uitvoeren. Dus handmatige handelingen zoveel mogelijk voorkomen. Uh, want handmatige handelingen is ook altijd gelijk al een. Interpretatie van, van de data, en ja, dat wil je eigenlijk al in, in, wil je niet in het begin uitvoeren, maar wil je ja, pas die analyse en de conclusie wil je aan het eind trekken. Waar we in elk geval niet op gefocust hebben, is uh, validatie. Dat valt buiten de scope. Uh, uh, en we ook de werkwijze van de theoretische prognoses hebben we gezegd van ja dat is uh, ook uh, buiten onze scope. Wat ook belangrijk vonden is dat van ja elk waterschap moet zijn uh, ja heeft zijn eigen beleid. Uh, dus die mogelijkheid die moet er wel in zitten dat dat uh, dat hij zijn eigen beleid kan voeren maar ja we willen toch wel streven naar uh, uh, standaardisatie. Dus uh, om, om uh, om toch nog ja, de branchevergelijking te, te kunnen maken. En om ja, iedereen op zijn eigen manier, nou, niet op zijn eigen manier, maar nou ja, dat er ook te, met elkaar te overleggen is van ja, hoe doe jij dat? Ja, wat, wat van de resultaten moet het opleveren? Uh, ja voldoet hij wel aan de afspraak op basis van één getal. Dat is best wel belangrijk dat, dat we gezegd hebben, we gaan van één, er moet een toetsing komen of het of hij wel voldoet of niet voldoet en dan in uh, één getal in kubes per uur. Een andere toetsing die we, uh, die we van belang vonden is, van, ja, voert hij niet te veel af naar de zuivering. Maar je kunt natuurlijk ook... Uh, en moet er voldoende aan een bepaalde capaciteit, maar het kan ook een overcapaciteit hebben, en dat willen we als waterschap ook niet. Uh, de, de, we gaan uit van een, een jaargegevens, dus een toetsing op basis van een, van een jaar. Maar we hebben, we hebben ook wel ingezien dat we zeiden van ja, maar we willen, als je, je de verdere analyse uitvoert, moet ook, moet ook kunnen dat je dat het tijdsduur instelbaar is, dus dat je dan dus zegt van ik ga van een kwartaal uit. Dat je niet een heel jaar hoeft te wachten tot je een toetsing kunt uitvoeren. Uh, rekening houden, ja, we, dat heeft ook ons best wel een discussie opgeleverd Van moeten we nou rekening houden als uh, als je één persleiding hebt, waarop meerdere malen uh, lozen, dan dan hebben ze behoorlijk wat invloed op elkaar. Uh, en uh, is dat, dat moment van samenloop als alle gemalen volop blazen. Uh, is dat het moment waarop de capaciteit bepaald moet worden. En dat vonden we toch wel dat dat, dat het moment is. Dus je moet rekening houden met de samenloop van gemalen op één persleiding. Uh, en het moet natuurlijk makkelijk te delen zijn met de gemeente. Want nou, daar heb je de afspraken van meegemaakt. Dus het moet ook daar, die moet dan ook, uh, nou ja, moet het ook kunnen gebruiken om dat uit te kunnen leggen. En zoals we dat al, al in, in, in, in, in eerste instantie al uh, aangaven, is dat het moet makkelijk zijn om, uh, om verder analyses mee, uh, mee uit te voeren. Dus het, moet het tool moet makkelijk uit te breiden zijn. Ja, dan komen we eigenlijk nu komen we eigenlijk op, de, op de vergelijking van de meetmethodes. Uh, uh, en het uh, bleek nou dat, dat, dat bij, de, bij de waterschappen die we die deelnamen hadden we verschillende methodes. De, de ene gebruikte neerslaggegevens en de andere gebruikte niveaumeting in het gemaal. Als het gaat om neerslaggegevens, uh, uh, dat was op basis van een, een, een aantal, een, je pakt een hele grote bui. In die, in, uh, van een jaar en dan ga je vanuit dat dan de gemalen die dan uh, volop op in capaciteit zijn en dan ga je kijken van wat, uh, wat, doet, die wat doet dat gemaal aan, uh, aan capaciteit. Um, ja, dat is eigenlijk, die methode bleek dus niet echt goed bruikbaar te zijn omdat je toch een stukje willekeur hebt welke buien je kunt wel zeggen van we pakken de grootste bui, maar wat is het moment dat je dan pakt? Aan capaciteit tijdens die bui. Dus dat, dat, gaf, nou ja, dat is een handmatige handeling en ook een, een eigen interpretatie kun je eraan geven. Dus dat, dat vonden we juist net niet. Uh, euh, niet uh, nou ja, dat vonden we minder. En, en het was dus niet duidelijk wanneer uh, euh, die, is een, een, die een data. Selectie moet maken. Dus we zijn uitgegaan van uh, uh, niveau meting in de gemaal en wat bedoelen we daarmee? Uh, en nou ja, dat werkt. Je ziet uh, blauw is uh, hier is een niveau. Uh, en uh, op basis van uh, uh, Op basis van een niveaumeting kun je zeggen van uh, wanneer een uh, gebeurtenis start, moet starten of niet. Ik kan het even wat verder uitleggen. Bij deze. Uh, hier zie je dus, uh, uh, je kunt een, een, een niveau, die, uh, die kun je dus, uh, moet je zelf instellen. Uh, no. We hebben uh, deze, ja, je kunt hier dus een, een zelf een niveau instellen van een gemaal, dat moet een gemaal, dat is per gemaal, moet je het zelf instellen. Uh, en als een, die niveaumeting daar boven komt, dan is het de start van een gebeurtenis. Dat is dus dit punt. Uh, en uh, als je, dan, uh, en je kunt het zeggen, dan is het dan het einde van een gebeurtenis, dat is dan dit punt. En op basis, daarvan, op basis daarvan kun je dus een, een, een, een, een, een, nou ja, de data zeggen, van deze data gaan we gebruiken. En daar hebben we een, een, een volgende vergelijking, is van welke data, ja hoe gaan we die data dan uh, gebruiken. Daar dus waren, uh, waren ook twee manieren voor. Uh, Eén manier is dan van, op basis van gebeurtenissen. Dus, dus wat je, de gebeurtenissen die je dan, uh, uh, die je hier dus op het plaatje ziet. Dan kun je, de, uh, die, alle, gebeurtenissen, kun je dus alle gebeurtenissen bepalen in een jaar. En uh, kun je allemaal op een rij zetten. Uh, uh, en een gebeurtenis, uh, nou ja, en daar dan, een, van elke gebeurtenis pak je dan het gemiddelde capaciteit. En dat is dus... Deze weer. Dus dat is alles wat boven die lijn zit. Boven de lijn. Uh, uh, daar dan een gemiddelde capaciteit van nemen. Uh, en dat is dan van het gemiddelde van één gebeurtenis. En dan van alle gebeurtenissen ook weer een gemiddelde nemen. En daarmee kun je dus bepalen wat uh, uh, zo, zo kun je dan tot één getal komen. Ja, uh, eigenlijk er, kwamen we erachter dat het dat ook weer minder is, omdat het, uh, uh, ja, je, uh, of nou een grote, een grote gebeurtenis is uh, of een, een kleine gebeurtenis, uh, uh, dat maakt dan niks uit. Uh, en we toch, ja, dat vonden we toch wel uh, een, een nadeel. En hier uh, houden we dan ook geen rekening mee met de samenloop van uh, gemalen. Dus hebben we gekeken naar de, een andere methode. En de, de, uh, dat is dus een opzomming van alle data boven een gesteld niveau. Dan ga ik even weer terug. Wat bedoel ik daarmee? Is dus, we kijken niet naar één gebeurtenis. Maar dus data, alle gemeten data boven deze lijn. En dan per vijf minuten. Vijf minuten, kan ook tien minuten zijn, kan ook per minuut zijn. Dat is, uh, maar uh, dat in elk geval, uh, je, je pakt de... Uh, en dat betekent dus uh, dat je in zo'n één gebeurtenis, daar heb je dus uh, heel veel data van per vijf minuten. En dan pak je niet uh, van één gebeurtenis, maar dan pak je de... Uh, dan pak je data van het hele jaar wat boven die uh, lijn, boven die uh, niveau meting uh, Metenis. Wim, er zijn via de chat twee vragen binnengekomen over uh, die, uh, DWA, of de, de RWA-grens. Um, de eerste vraag is, een gemaal heeft toch een regeling met een RWA en een DWA-situatie en dan heb je het verschil toch al? En de tweede vraag die er ook mee te maken heeft is, hoe wordt de grens voor het niveau gekozen? Ja, eigenlijk is de ene vraag is eigenlijk gelijk al het antwoord van de andere vraag. Uh, ja, je moet rekening houden met, uh, uh, met een uh, niveauinstelling van het gemaal. Uh, je kunt een gemaal kun je instellen als je een bepaald niveau bereikt. Dan gaat hij naar een RWA-situatie. Dus moet je een hogere frequentie draaien. Nou, daar moet je dan wel boven zitten. Daar moet je dan rekening mee houden. Dus vandaar dat het ook zo is dat je uh, en de, het instellen van het, van, het, uh, van het niveau per gemaal is. En het waterschap dat zelf moet bepalen. Uh, heb ik daarmee beide vragen beantwoord? Kees, heb je, uh, want uh, wat was de eerste vraag? De... Ja, volgens mij zijn beide vragen mij beantwoord. Ja, oké. Okay. Mooi. Het heeft inderdaad met de RWA-capaciteit de inslag te uh, maken. Dus ja, het, je moet rekening houden met de inslag uh, van de instelling van het gemaal. Als we, als we alle data hebben van zo'n jaar, en dat gaan we op rij zetten van hoog naar laag... Dan krijg je een, uh, uh, deze grafiek met uh, een lichtblauwe lijn. En uh, dat uh, is dus... En uh, uh, uh, wat kun je daar dan mee? Nou, dan kun je zeggen van, we kunnen daar een, een, een gemeten percentiel, kunnen we daarmee aangeven om tot een getal te komen. In dit geval is dat dan, hier hebben we het gemeten percentiel. En als dat dan, dat is die 10%, en als we daar dan een, een, een, een, een, een lijn lijnen elkaar snijden, dat is dit punt. En dat geeft dan gelijk, daar kun je dan zeggen van, nou dat geeft dan een bepaalde... Oh, bepaalde capaciteit. Dat is dus in dit geval is dat 0,08. Het is een beetje ongelukkige debitaanduiding. Het is kubus per, per seconde. Het is natuurlijk, we werken in kubus per, per uur. Maar het is eventjes de methode die we willen aangeven. Maar op deze manier kun je dus zeggen, bij een gemeten uh, 10% percentiel, uh, heeft hij een, een bepaald debiet, in dit geval dan 0,8. 0,08. Dit zegt dus niks over uh, hoe vaak of uh, het tijdstip van uh, van het debiet. Het geeft alleen de, de mate waarin een bepaalde capaciteit uh, een bepaalde capaciteit van, uh, heeft gehaald gedurende het jaar. Om het even nog wat duidelijker te maken. Uh, 10 per, uh, die 10-percentiel, wat betekent dat nou precies? Als, we bijvoorbeeld, uh, als je uitgaat bijvoorbeeld van 10.000 uh, metingen, dan zou de duizendste meting zou dus de 10% uh, 10-percentiel aangeven. En dus bij een. Bij de 3.000ste uh, uh, meting zou bijvoorbeeld 30-percentiel aangeven ten opzichte van die 10.000 medie. Yeah. We gaan dus, uh, ja. Hoe kun je dan die toetsing maken? Die toetsing kunnen zeggen van als we op die manier dus uh, uh, een, met de, de middel van een percentiel kunnen we dan een capaciteit, dus één tot één getal komen? Kunnen we dus ook gelijk een vergelijking maken met de afspraak die we met de gemeente maken? En dat zie je dus hier. We hebben hier een lijntje als, als bijvoorbeeld met de afspraak met de gemeente is van 0,1 is de afspraak. En we meten dat, de, we meten dat die 0,8 is. Dan kun je een vergelijking maken en zeggen van nou die. Uh, het gemaal voldoet dus niet. Heeft, heeft een lagere capaciteit dan de afspraak. Op die manier kunnen we dus een vergelijking maken. Waarom praat ik al over 10% en waarom dan zo'n laag getal? Nou, omdat namelijk, uh, wij hebben van, Ja, zo'n gemaaldemt moet natuurlijk... Altijd voldoen. Uh, maar uh, het gemaal kan ook eens een keer uh, ja, uh, in onderhoud zijn of in storing zijn of uh, je moet een aanloop hebben voor, om, de, om de capaciteit te halen. Die, daar moet je ook rekening mee houden. Dus we hebben gezegd van uh, het 90% van de tijd, um, als die dan uh, van het jaar, als het dan gemaal voldoende verpompt, dan, uh, dan is, zou dat akkoord moeten zijn. Um, en op deze wijze, waarom is die dan zo laag? Omdat je op deze manier dan ook uh, rekening houdt met uh, de samenloop van gemalen. Uh, van ja, wat hebben we. De... Waar... Uh... Wat willen we graag nog meer, zoals ik al eerder aangaf in, in, uh, in, wat we, in de resultaten, we willen graag ook zien, heeft het gemaal niet een te hoge capaciteit, want dan betekent dus dat hij dus te veel water naar de zuivering toe stuurt of dat hij een, uh, een ander stelsel te veel uh, belast. Ik heb een vraag het omhoog, en... kan ik... Uh, uh... Is dat ja. een... Hoor ik een vraag of... Als er uh, bij de online kijkers een vraag is, kan die gesteld worden, steek dan even je hand op, dan zorgen we dat we uh, daar aandacht voor hebben. Uh, de vragen tussendoor kunnen sowieso in de chat, maar misschien was het ook een microfoon die ongeluk aanging. Ja. Uh, Wim, uh, ga, ga vooral door. Laten we daar dan even vanuit gaan. Uh, ja. hij uh, uh, heeft een vraag. Ga je gang. Okay. Ja, klopt. Ik hey, dank je voor de presentatie. Uh, ik heb alleen één vraag over die samenloop van die gemalen. Hoe doe je dat in de praktijk? Want ik heb al een keer van die, van die testen proberen te doen. En dan moest je vijf gemalen lang laten draaien om een stabiele situatie te krijgen. En waar heb je dan onvoldoende watervoorraad in die, in die systeem? Hoe doe je dat? Nou, wij gaan niet de, de, de samenloop controleren. We, we, zijn, we doen een aanname van als, uh, uh, uh, als we een tien presentiel pakken, dan gaan we uit van de situatie waarbij uh, alle gemalen lopen. Dat is best wel een uitzonderlijke situatie. Dus vandaar gaan we vanuit van dat we onze aanname is van de, die gemalen die we draaien op ze allemaal tegelijk. En heb je die gecheckt, die aannames? Sorry? Heb je die gecheckt na nou de hand die aanname? Uh, nee, dat hebben, we nog niet, dat hebben we niet gecheckt. Dat zouden kunnen doen, maar uh, uh, daar kom ik straks nog eventjes op het einde van de presentatie op hoe we, uh, uh, hoe we er een volg aan gegeven en dan kom ik daar even op terug. Oké, okay, ik heb nog een tweede kleine vraag in verband daarmee. Uh, wat zijn je schattingen van de meetonzekerheden in deze, in deze opstellingen? De meetonzekerheden, ja, uh, ja, dat wil ik dan ook even, want dat, is, dat zal dan wat opleveren. Dus dat komt straks op. Naar even terug. je zei zojuist 10% verschil, maar dat valt ruim binnen je meetonzekerheden volgens mij hoor, eerlijk gezegd. Sorry? Ik, zei, ik denk dat de 10% waar je het zojuist over had, valt ruim binnen je meetonzekerheid. Dus het is een beetje de vraag of die dingen of die uitspraken significant zijn ja of nee. Ja. Um, Oké, okay. ik, ja, ik wil er straks even, de, de, omdat ik er, uh, straks nog even op terug, als het mag. Goed. Ja. Okay. Mark van der Wulp, wil jij dezelfde vraag stellen? Nou, ik had nog een opmerking over die, uh, over die samenloop. Op het moment dat je alle RWA-situaties per gemaal checkt, heb je automatisch de samenloopsituaties erbij. Op het moment dat hij bij elke situatie gewoon zijn, zijn capaciteit haalt, dan weet je gewoon dat hij het gewoon doet. Ik bedoel, die, die check, die onzekerheid voor dat samenlopen, die is er dan helemaal niet. Omdat je gewoon alle situaties waarin hij die, dus die situatie, in die situatie zit, meeneemt. Dan maakt het niet uit of ze wel of niet samenloopt. Hij haalt gewoon de zijn, zijn, zijn capaciteit die hij nodig heeft. En dan, dan, dan is het geen onzekerheid, dan is het geen aanname. Dan weet je gewoon dat op, en of hij dan samenloopt of niet. Hij haalt gewoon zijn capaciteit. Dat is wat ik... Uh... Ja, dat, dat klopt. Um, maar het is eventjes het moment... Uh, uh... De aanname is eigenlijk... Nou ja, ik, ik wil toch even doen, anders dan... Uh, ik kom er straks even op terug. Is het goed, Mark? Zeker. Okay. Tuurlijk. Uh, ja. De 90-pentiel, daar waren we verbleven. De 90-pentiel. we wilden graag ook weten van... Uh, ja, gaat er niet te veel water naar de zuivering toe? Uh, en vandaar dat we er ook een... een ja, een bovenmarge hebben uh, willen aangeven. En nee, dat is de 90 percentiel. Uh, en dat betekent dus dat, dat uh, 10% van de gemiddelde tijd uh, uh, nou ja, voert het gemaal hoger uh, meer af dan, uh, nou ja, wat je dan, uh, dan de 90 percentiel. Ja, we hebben, waar we ook over geha gehad hebben, is van, uh, uh, moeten we ook niet een toetswaarde bepalen om, uh, om te kijken van, is ingrijpen noodzakelijk of niet? Dat je een, een, een, een ruimte hebt van, nou, als we zitten er wel heel dichtbij, maar uh, uh, moeten we dan gelijk al ingrijpen. Vandaar dat we uh, gezegd hebben, je kunt een toetswaarde bepalen. Uh, hoog en toetswaarde laag instellen Ten, uh, en daarmee uh, nou ja, het ingrijpen kunt bepalen. En dat is eigenlijk wat je, nou ja, elk waterschap zichzelf uh, nou ja, kan, kan bepalen. Dus het is niet een, een voorstel van dat zo moeten we, zo willen we doen, maar het is meer van een hulpmiddel om, om te kijken van uh, nou ja, is het uh, is wel verstandig om het aan te pakken. Te pakken. Uh, uh, dus het uh, komt, komt er eigenlijk op neer dat uh, ons voorstel is om uh, een 10% percentiel, uh, te, inter, te introduceren voor de toetsing van de afnameovereenkomst. De, de 90% voor de toetsing van om te kijken van is er een uh, overbelasting of niet. Uh, maar we, we willen ook introduceren het, het aantal gebeurtenissen die willen wij ook inzichtelijk hebben om een toetsing te maken van uh, ja wat is de, de kwaliteit van, van de toetsing hebben we kunnen wij uh, hebben we uh, zitten we op heel weinig data een conclusie te trekken of op veel data's uh, op voldoende data's de conclusies te trekken. Er is een vraag van uh, Mark, Mark van der Wulp. Mark? Zeg maar. um, ja, nou die, die, die toetswaarde hoog en laag. Um, ja, zo kijk ik er dan tegenaan. Maar wie zegt, je zegt, elk waterschap kan daar natuurlijk uh, een andere uh, waarde voor instellen. Maar ik heb zoiets van, en die afnameovereenkomst is een harde waarde waar je niet, eigenlijk niet onder mag komen. Dus als jij dus je analyse doet van hand is een afnameovereenkomst, dan is dus de toetswaarde laag, is je afnameovereenkomst. Op het moment dat hij daaronder komt, dan komt hij daaronder. En ja. dat wil nog niet zeggen dat je daarom, richting, dat je dan gelijk actie moet nemen, maar gewoon voor puur voor je analyse, is je afnameovereenkomst, die moet hij gewoon halen. En wat je wil weten is, haalt hij hem of haalt hij hem niet? Dus dan, als je die vraag wilt beantwoorden, is de afnameovereenkomst altijd je toetswaarde laag. Want anders kan je die vraag niet beantwoorden. Uh, ja ja, als dat. Want ik had het idee dat dat de vraag was die je stelde aan het begin. van joh. haalt is een afnameverplichting. Nou, dan moet je dus je toetswaard laag. is dan altijd je afnameovereenkomst. Anders kan je die. Want dat, als je er onderen gaat zitten. Dan, dan weet je niet of die. Uh, of je die vraag kan beantwoorden. Nee, dat klopt, maar. Je hebt een afnameovereenkomst. daar moet je dan aan doen. Daar moet je natuurlijk ook naar streven. Maar er kan een situatie ontstaan dat bijvoorbeeld dat een gemaal 300 kub moet doen, maar hij doet 295. Uh, en uh, je moet een, een, een, een, toch een behoorlijke inspanning leveren, dan wil je, dan, wil je hem toch uh, hoger krijgen. En dan kun je, dus, je kun je er, ja, dan kun je afvragen van, is die inspanning is dat dan, uh, het dan wel waard voor dat ene gemaal? En zo kun je dus, best wel kan er een situatie ontstaan dat je zegt van nou, dit jaar doen we dat nog niet, maar volgend jaar gaan we dat gemaal gaan we reviseren en dan zal hij zijn capaciteit halen. Dus vandaar uh, vinden we eigenlijk dat dit, dat gemaal, uh, nou ja, geen, ja, geen, schattig, geen ja, inspanning ja. nodig is. Het is dus een, ja, het is meer een, uh, zoals ik hier ook bij u instaan, is ingrijp noodzakelijk. Hè? Is een inspanning op dat moment nodig of gaan we zeggen van nou, we, we, we wachten er even. En. Ja, dat is. Nou ja, dat. Ja, dat dat kan ik. een waterschap zich, zichzelf bepalen. Maar je hebt gelijk. Een afnameovereenkomst, daar, daar moet je altijd aan voldoen. Ja, maar wat ik bedoel is. Kijk, je analyse. die kan je heel scherp stellen. Van hij zit er wel of hij haalt het niet. Dat jij dan op basis van je analyseresultaten uh, actie neemt of niet, dat is een andere vraag. Ik zou je analyse. Wel heel strak op die afnameverplichting zetten. En dan, dan is die maar elke keer rood. Maar dan heb je wel een hele scherpe, duidelijke uh, ja. rand. En dan kan je daarna nog eens kiezen van oké. Okay, uh, hij staat wel in het rood, maar... Weet je, maar dan heb je wel je analyse wel heel erg scherp en heel erg duidelijk. En uh, de, ja, wat je daar dan mee, mee doet is weer een ander verhaal. Anders dan ga je je analyse betroepelen. Dat is... Um, de reden waarom ik, er, waarom ik het roep. Ja, nee, maar ik, wat dat betreft zitten we wel op één lijn. Uh, we zijn, hebben gezegd van de toetsing is op basis van 10 percentiel. Uh, uh, en daar maak, die maak je in vergelijking met de afnameovereenkomst. Klopt dat of klopt dat niet? Dan, uh, dat is zeg je van ik voldoe wel of ik voldoe niet. Uh, en die toetsingwaarde zoals hoog en laag, dat is meer een, een, een hulpmiddel. Voor misschien een fase verder, als je dus ja, uh, de okay. toetsing klaar hebt. Dus het is, het is meer een, een, een hulpmiddel die we zeggen van nou ja, dat is. Uh, maar voor de toetsing zelf uh, gebruik je die toetsingswaarde laag of niet. Ja, oké. Okay. Nee, dan heb ik hem. Uh, dank je Oké. Okay. Wat we ook gedaan hebben is uh, we hebben deze methode hebben we getest op 24 malen en zijn van werkt het of werkt het niet. Uh, zitten we er helemaal naast en het blijkt dus, ja wij vinden dat het best wel werkt en het kan best wel wezen dat er heel wat verschuivingen ontstaan in, in, in de bestaande metingen die we, hè. dus we, we dachten dat het een gemaal voldeet, maar het uh, blijkt dus dan niet zo te zijn. Die kans bestaat er, uh, maar uh, ja dat, is, het kan, ook zo, dat is, het kan ook afhankelijk zijn van de instellingen die je doet. Uh, van een instelling van bijvoorbeeld van welk niveau meten, vanaf welk niveau gaan we gaan we meten maar uh, we, we, we vonden toch wel dat dat, uh, uh, ja, dat gaf toch wel weer wat uh, de praktijk wel aardig goed uh, weer vandaar dat gezegd uh, uh, uh, uh, uh, hebben van ja uh, de, de methode van, uh, van niveaumeting met percentielwaarde vonden we toch uh, de meest geschikte, de, de meest betrouwbare en uh, nou ja, aan de uitgangspunten die we, uh, die we hadden uh, aangegeven. De test van 24 malen is werkbaar, maar, en dan kom ik uh, terug op de vraag, uh, ja wij vinden het toch wel dat dat... dat uh, uh, op basis van 24 uh, uh, gemalen en, en wat metingen die we vonden, toch wat weinig en summeer op. Dus hebben we gezegd van het moet, moet, zou mooi zijn als we dat een, een jaar lang uh, gaan testen. En dan op bredere schaal uh, en dan zullen we dan ook kijken van uh, is die percentiel is dat uh, uh, goed werkbaar? Zitten we er dan niet naast of, of is het juist net, uh, nou ja, is dat een goede waarde? Uh, en dan zul je ook kunnen kijken van, uh, uh, een, een, ja, is dat een situatie waarbij dus ook de, uh, de, de gemalen in samenloop uh, functioneren. Dus het is eigenlijk een, een dia die we dan verder gebruiken om dan te testen en verder te onderzoeken. Uh, uh, uh, uh, um, onze conclusie was dus dat... Uh, uh, het is wel robuust. Um, en uh, je, je hebt juist net geen, geen uh, handmatige instellingen zijn nodig. Ja, in handmatige handelingen. Ik heb instellingen staan, maar geen handmatige handelingen zijn nodig bij deze manier van werken. Dus vandaar het voorstel: 10%, 10 waarde voor toetsing van de afnemer-overeenkomst en verder testen. 90% percentiel voor toetsing van de overcapaciteit. En dat ook verder testen, werkt dat. Uh, en de visualisatie uh, toch wel verder uitwerken. Uh, wat willen we dan nog? Uh, wat, wat willen we allemaal nog uh, verder zien? Wim, ben je daarmee vanuit het project tevreden over de gevonden methode? Um, en sta je daarachter? Ja, ja, wat dat betreft ben ik zelfs wel een beetje trots op wat we en allemaal in elkaar gezet hebben en bedacht hebben. Het was, uh, want, uh, nou, zo, zo, zoals ik al eerder aangaf, er waren heel veel verschillende methodes kwamen achter om, om gemaalmeting uit te voeren. Maar uh, wij denken toch dat dit toch een, een, een, een, nou ja, een robuuste en betrouwbare methode is en, uh, en, en nou ja, in elk geval binnen onze groep gedragen is. Ja. En kun je nog iets zeggen over die verschuivingen die dit kan opleveren? Want hè, het kan dus, als je met deze methode gaat werken, behoorlijk verschuivingen op de ja. inzichten opleveren. Je noemde net een consequentie dat het gemaal niet voldoet. Ik kan me ook voorstellen een consequentie, we moeten misschien die afnameovereenkomst herzien. Ja, dat, dat, kan, dat kan ook zo zijn. Uh, maar dat is uh, een afspraak tussen het gewaterschap en het gemeente zelf, hoe ze daarmee omgaan. Taak was om een bepaalde, om een meetmethode uh, uh, uh, voor te stellen waarbij je dus in een goed gesprek met de gemeente kunt aangeven of een gemaal voldoet of voldoet niet. Wat je met die, wat je met die conclusie doet, ja dat is dan weer tussen gemeente en waterschap. Helder. Ja, je werkt zelf binnen waterschap Drens over Rijsselse Delta. Heb jij daar, kun jij op aangeven wat dit project en het inzicht daar heeft opgeleverd? Hoe kan je dit toepassen? Uh, nou, we zijn nog niet zover dat we bij mijn eigen waterschap dit, deze methode hebben, uh, gebruikt hebben. Dus ik ben ook heel benieuwd wat voor schuiving dit zal uh, veroorzaken binnen onze afspraken. En uh, dat, of, of hoeveel gemalen dan misschien dan niet voldoen of wel voldoen. Uh, dat is. Ja, ik ben heel benieuwd wat dit oplevert. Uh, Vandaar ook dat, dat testjaar, dat, uh, dat we het best wel belangrijk vinden. Om dan te kijken van ja, we zitten we door de goede lijn. Helder, dankjewel. Neem ons nog even mee in het vervolg, misschien, hoe je daar naar kijkt. Ja. Of... Ja, van Bob van Is. Wil je hem zelf stellen? Ja, want ik had hem ook niet op de chat gezet. <laughs> um, met mij, uh, eerst mijn complimenten, win, Mooi verhaal. Um, waar ik vooral benieuwd naar ben, en misschien is dat ook wel een beetje een oproep. Uh, want ik merk dat iedereen er verschillend naar kijkt. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als we met z'n allen. Hier op dezelfde manier tegenaan gaan kijken. He, als een soort, ja, misschien komt er ooit een soort van benchmark, dat we met z'n allen over hetzelfde praat, en dat niet de ene op die manier naar de getallen kijkt en de andere uh, op een andere manier. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een oproep en ik weet niet ja, hoe anderen daarin staan. Als je mij een vraag stelt, uh, daar was het juist bedoeld, voor de standaardisatie, he, dat we in elk geval allemaal op dezelfde manier uh, een, een capaciteit bepalen. Uh, en, en dan is het inderdaad dan voor, he, voor de benchmark en voor de bedrijfsvergelijking. we dan. Uh, wordt het op dezelfde manier. Uh, wordt, kun je dan een vergelijking maken. Uh, en dat is denk ik hast, best wel belangrijk. Maar niet alleen dat, maar ook omdat als we op deze manier gaan testen, kunnen we ook de tool kunnen we heel makkelijk uitbreiden. Want er zijn, daar zijn we ook mee bezig. Van, want ja, dat in alle enthousiasme zeiden we, oh dan kunnen we dit ook, dan kunnen we dat ook. Maar we hebben het eerst beperkt tot, tot dit. Maar we, we komen tot de conclusie dat je met veel meer uh, de analyse, meerdere analyses kunt uitvoeren. En nou, die zou je dus ook dan meenemen in die standaard. Dus dat zou iedereen ook kunnen gebruiken. De uh, ben ik nu hoor, ja, Ik ben wel nieuwsgierig, dat is eigenlijk een uitdaging, want in de benchmark BVZ, daar zit ik in, daar zitten onder andere vertakken in, Edwin Koenen hebben we het al over afnameverplichtingen. We, we hebben het niet over verplichtingen, maar we willen het hebben over afnameafspraken. Dat, dat ligt al heel goed. Maar er zitten nu een aantal vragen in waar we heel veel mensen mee worstelen. En dus wel een uitdaging aan deze groep om nou te Bedenken, kunnen jullie niet vragen verzinnen die we bij de volgende benchmark kunnen stellen zodat dat de goede antwoorden oplevert om met elkaar een beeld te hebben? Hoe staat dat nu met die afnameafspraken? Uh, ja, als je de vraag had, aan mij stelt, uh, denk dat, dat zou, ja, juist net zo dat zou het gevolg geven en dan zou ik alleen maar. Uh, trots op worden op het uh, wat we nu met z'n allen dit neer, neergezet hebben, want dat betekent dus dat we dit gebruiken om, om, om met elkaar te vergelijken, van zijn we op de goede weg. Uh, en als we daar de benchmark ook aangepast is, het geeft het ook een bevestiging dat we dan op de goede weg zitten. Ja, ik zou het alleen maar uh, toejuichen en uh, nou ja, mooi vinden. We hebben nog uh, vijf minuten ja. voor dit uh, webinar, dus uh, ik uh, zou vragen naar, naar een einde gaan. Te... Ja waar ik wil aangeven ja, wat uh, het vervolg. Uh, ja, we, we willen in januari willen we dit uh, afronden. We willen, want we, ja, de, we zitten, we willen ook krijgen, op dit moment hebben we ook gezegd, dit willen we gebruiken van, uh, van, zitten we op de goede weg, willen we de polsen. Dus uh, en daar, en dan kunnen we in januari kunnen we dan uh, het afronden. En uh, met het voorstel richting de, de, de, de, uh, de kentgroep gaan. Uh, eh, dan, zoals ik al aangaf, het jaar 2000, 2023 als testjaar gebruiken, zodat we nou ja, weten van de bevestiging krijgen. Uh, we gaan uh, ook mee aan de slag met de droogweerafvoer, de, een meetmethode met de droogweerafvoer. Die hopen we dan in maart, uh, dat we daar dan met een voorstel kunnen komen uh, en dat we dus in april... Gaan kijken van. Uh, met deze twee beide meetmethodes. hoe kunnen we dan nog, nog. andere toepassingen. van meetdata benoemen. Uh, die dus een verlengde is van, uh, van deze meetmethode. Uh, en uh, we hopen dat. De, dat hiermee. de uh, stip aan de horizon uh, steeds beter zichtbaar wordt. Ik dank voor jullie aandacht. Alles nog verder nog? vragen zijn. Dan kijken we even naar je, Kees hier in de zaal. Uh, of er nog vragen in de chat zijn. En anders gaan we naar afronden. In ieder geval dank uh, voor je verhouding. In de chat in ieder geval uh, bevestiging ook van het beeld. Om uh, tot eenzelfde rekenmethode te komen voor het bepalen van de RWA capaciteit. Maar ook daarbij de kanttekening om dat goed uh, toe te lichten dat verhaal. En ook uit te proberen van wat dat betekent. En ze vragen ook van ja, die, die, die 10% en 90% waarde, uh, moeten dat inderdaad 10 en 90 procent per zijn. Ja, we hebben, nee, we hebben gezegd van ja, we moeten ergens vanuit gaan. Laten we eens een keer 90 en 10 en 90, laten we dat aangeven hè, en, en kijken hoe dat werkt. Uh, maar ja, als het blijkt dat dat niet werkt, dan, dan ja, daarvoor dat testjaar ook. Ja. Helemaal goed, uh, dank. Uh, dank ook voor jullie deelname online. Ik wil nog even een check doen of het voor iedereen nu goed te zien is, uh, ook online. Uh, dus zet dat even in de chat of je uh, het beeld goed uh, ziet. De, want we hebben nog twee webinars uh, die hierop aansluiten. En dan is het fijn dat jullie de presentatie goed zien. Um, Wim, ik heb zo'n uh, bedankje voor je. Een, uh, een lekker... Uh, uh, je wordt even bedankt, uh, uh, bedank je dus uh, uh, hier, hiermee dank voor jouw presentatie. Um, we hebben gekeken naar, of geluisterd ook en kennis opgedaan van een van de projecten in het programma afvalwaterprognoses naar een nieuwe praktijk. Daar gaan we vandaag meer over horen. Ik wil jullie vooral uitnodigen voor een fysieke bijeenkomst. 25 januari 2023, vers in het nieuwe jaar, hebben we een hele mooie dag in het vooruitschiet over het... We hebben het, het, het IT-symposium Community of Practice afvalwaterprognoses uh, genoemd. Daarin uh, gaan we in op DAMO AWK, de GeoServer en GeoViewer, die in ontwikkeling zijn, de zu zuiveringseenheden, standaarden, Z-Info en nog heel veel meer. Uh, een dag die naast uh, onze kerncommunity, zou je kunnen zeggen, uh, met prognoseprofessionals heel waardevol is om. Uh, deel te nemen met IT-collega's, GIS-collega's, collegas Dus bij deze ook de warme oproep... om uh, die te laten aansluiten en mee te nemen naar die bijeenkomst. We zijn te gast uh, in het hoofdkantoor van Waternet in Amsterdam... Dus een uh, mooie locatie. Uh, en na afloop kun je daar Amsterdam onveilig maken uh, met, met uh, alle nieuwe inzichten. Als je daar zelf in, uh, toe, uh, toe uitgenodigd voelt. Uh, aanmelden kan nu al. Uh, dus uh, onderaan zie je de, de link. Uh, op uh, stoa.nl kun je doorklikken naar agenda en dan naar 25 januari. Ik zie hier de mensen in de zaal al direct daarheen gaan. Dus meld je aan voor die dag. Doe het thuis ook. Dan zien we jullie daar graag. Dit was het eerste webinar van 7 december. Wim de Billecoeur, bedankt voor de inzichten voor het gebruik van Maydata. Wij hebben hier tien minuten break, jullie thuis ook.